verhaal tijdens de presentatie, maar ik heb ook nog eens uh, daarna, en ik heb begrepen dat andere juryleden het ook gedaan hebben, nog eens gekeken naar jouw Facebookpagina en andere dingen en dan zie je gewoon, uh, jouw oog voor detail uh, springt er gewoon uit op